Luminus biedt opnieuw vaste contracten aan nadat ze daar in september mee gestopt waren. En onze energiespecialist Jordi van Pamel is er komen bijzitten. Jordi, ja, als jij die contracten en die tarieven bekijkt, wat valt jou op? Wel, eigenlijk twee dingen. Uh, ten eerste, in vergelijking met september, hè, dus de laatste maand waarin Luminus die vaste tarieven aanbood, zijn de prijzen in januari meer dan gehalveerd. Dus dat is, dat is positief nieuws. nieuws ja. Uh, maar ten tweede, als we gaan vergelijken met de huidige variabele tarieven, ja, dan zien we dat die vaste tarieven toch nog een stuk duurder zijn. Uh, ja, laat ons eens als voorbeeld een gemiddeld gezin nemen met een doorsnee verbruik. Dat gezin uh, woont in Gent. Wel op basis van de huidige inschattingen, dan zouden zij voor het goedkoopste variabele tarief uh, 1.500 euro voor elektriciteit betalen op jaarbasis. Mm -hmm. Wel, voor de vaste tarieven moet je daar, uh, voor het goedkoopste vaste tarief van Luminus, de Optifix, met een looptijd van twee jaar, moet je daar 200 euro bijtalen. Uh, voor het duurdere vaste tarief van Luminus, de Comfy, uh, loopt het verschil al op tot 350 euro. Nu, voor aardgas hetzelfde uh, verhaal eigenlijk. Uh, daar betaalt uh, het gezin uh, op basis van het goedkoopste variabele tarief 2100 à 2150 euro op jaarbasis. Uh, voor een vast tarief bij Luminus, moet je daar 350 à 600 euro bijtellen. Afhankelijk van het contract, het vaste tarief dat je kiest bij Luminus. Ja, per jaar dan dus. 600 euro per jaar is 50 euro per maand. Ja. Dan. ja, dus dat is, dat is toch een heel stuk uh, duurder. Inderdaad. Nu, dat zijn voorspellingen hè, van die variabele ja. contracten. Daar moeten ze natuurlijk wel rekening mee houden. Dat kan duurder uitvallen. Ja. Klopt, dat is een heel belangrijke kanttekening die gemaakt moet worden. Met een variabel tarief ben je nooit helemaal zeker van de prijs die je uiteindelijk zult betalen. Die, die variabele tarieven, ja, de prijzen stijgen en dalen. Uh, onder invloed van tal van uh, factoren. Dus als je een berekening doet voor een variabel tarief, dan is dat een inschatting op een bepaald moment. Vandaag zien we dat de prijzen sterk gedaald zijn in vergelijking met de zomer van 2022. Uh, onder andere door de gunstige weersomstandigheden, de goed gevulde gasvoorraden. Maar niemand weet of dat zo zal blijven natuurlijk. Uh, dus dat betekent dat je uiteindelijke factuur, je jaarafrekening, dat die hoger kan uitvallen dan wat vandaag wordt voorspeld met een variabel tarief. En met een vast tarief heb je dat natuurlijk niet. Ja, inderdaad. Is het dan interessant toch om nu te kiezen voor dat vaste contract? Wel, voor wie op zoek is naar gemoedsrust en zekerheid, ja, biedt het vaste tarief van Luminus natuurlijk een, uh, een oplossing. Maar weet wel dat die zekerheid met een hoge prijs komt. Uh, ja, Luminus is de enige energieleverancier die ja. op dit moment vaste tarieven aanbiedt. Uh, de andere leveranciers doen dat toch niet, dus je zou kunnen overwegen om te wachten tot ook die andere leveranciers opnieuw op de proppen komen met vaste tarieven. Wil je dat niet doen en wil je toch uh, echt voor een vast tarief gaan bij Luminus, dan raden we wel aan om te kiezen voor het goedkoopste vaste tarief, dat is de Optifix. Um, en die is toch wel een stuk goedkoper dan het duurdere Comfi product dat Luminus op zijn website zelf in de kijker plaatst. Uh, weet ook dat je steeds kunt veranderen van tariefplan of van leverancier als je dat zou wensen. Uh, maar dat je dan wel de vaste vergoeding, een soort van abonnementskost, dat je die integraal uh, zult betalen. Maar die is uh, vrij beperkt bij Optifix bedraagt die ongeveer 17 euro per energie. Bij Luminus Comfi is die iets duurder aan 63 euro. Oké. Okay. Goed, het beste wat je dus kan doen is vergelijken altijd. Ja, klopt. En dat kan je nog altijd doen op onze prijsvergelijker op onze website.